Goed, uh, Peter, um, het afgelopen seizoen, uh, hoe uh, kijk jij daarnaar? Uh, uh, ja, er is natuurlijk al best wel veel over gezegd. Uh, na het coronajaar, uh, ja, ik denk dat we niet zo goed begonnen en uiteindelijk uh, langzaamaan in de competitie zijn gegroeid. De maanden, uh, ja, ik denk oktober, november, december, november, december natuurlijk een hartstikke goede maand gehad. In de beker door. Eindhoven, Noordwijk, uh, maar ook goede uitslagen hier, goed voetbal hier, Spatternijkerk, uh, VVOG. Uh, en vervolgens stonden we volgens mij uh, in de eerste periode zelfs bovenaan. Uh, ja, en die verspelen we bij, uh, bij Hoek. Uh, die moesten we in de wedstrijd inhalen met z'n allen. Die ronde was eruit, uh, corona. Uh, en die verspelen we redelijk. Nou, Kansloos wil ik niet zeggen, maar uh, ja, vanaf dat moment hebben we natuurlijk een hele slechte periode gehad. En zijn we niet constant geble gebleken. Hoop gedoe. Uh... Ja, en da daar kijk ik natuurlijk niet zo goed op terug. Uh, want als je die periode ook maar ietsjes beter had gedaan. Ja, ja dan vult het zelf maar in dan. Uh. En daarna, ja, focus was on ons uh, alles op, uh, op de derde periode. Dingen waren op dat moment weer duidelijk. Er was best wel veel onrust ook in de groep door allerlei oorzaken. Uh, ja, in de derde periode hebben we natuurlijk weer fantastisch gedaan. Uh, neem niet weg dat we natuurlijk. Uh, met name in de uitwedstrijden, gewoon veel te weinig punten hebben gepakt, uh, niet stabiel genoeg gebleken zijn. Uh, wij een hele periode heel weinig goals tegen hebben gehad, maar ook heel moeilijk scoorden. Hè, dus weinig goals maakten. Ja, en ga, ga de wedstrijden, uh, kijk dan af en toe nog eens wat, uh, wat, uh, wat uh, samenvattingen terug. En dan zie je eigenlijk alle wedstrijden, dat we al de bal hebben, ook de meeste kansen en de beste kansen creëren. Maar uh, dat niet altijd heeft geresulteerd in winnen. De laatste zeven wedstrijden, 19 punten, dat, uh, dat is nogal wat. Ja, ja, zeker. Een goede periode. Goed voetbal. Uh, veel energie. Je maakt veel goals. Uh, we krijgen er weinig tegen. Dus uh, ja, in de uh, eindfase. Uh, ja, hoop je erop als trainer. Uh, ja. En daarbij uh, ja, zo'n seizoen als je het nog eens een keer, uh, ik zat er toevallig aan te denken, ja, er zijn altijd dingen die, die, die ook blijven hangen. Zo'n Nikki die geblesseerd raakt en zijn, of zijn, zijn enkel breekt, ja, dat zijn uh, dingen die wel blijven hangen. En natuurlijk ergens, uh, ja, wat, wat Koen overkomt, zeg maar, uh, ja, dat is natuurlijk uh, ja, vreselijk. Ik bedoel, uh, en dat, dat, dat kom je ook tegen in zo'n seizoen. Uh, en uh, ja, ik moet zeggen, met Koen even, uh, ik denk daar heel veel aan, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat is een hele goede zaak trouwens. Uh, uh, maar uh, ja, de, de jongens zijn momenteel in vorm. En is dat nou toch, pluk je nou toch de revenue van het, het, het inslijpen, slijpen, slijpen, steeds maar weer um, uh, ja, je, je speelwijze uh, uh, implementeren? Ja, nou ja, uh, ja, ja. Ik, bedoel, uh, ik zou hier natuurlijk voor mondig voor mond, jaar moeten zeggen. Uh, ja, ik, ik denk ook wel dat dat, dat een van de oorzaken is. Ik bedoel, uh, plus het feit dat natuurlijk altijd wel een, een tijdje, uh, zeker als je naar de basisopstelling kijkt, uh, veel gebruik maken van dezelfde spelers. Uh, ja, dat, dan is 1-1 ook geen twee meer, maar drie, zeg maar. Dat, ook dat levert wel wat op natuurlijk. Uh, maar ik denk met name dat we ons eigenlijk uh, dit seizoen, uh, ja, in het laatste jaar als trainer helemaal niet, geen concessies doen aan je speelwijze. Uh, niet te veel kijken naar je tegenstander. En vooral focus op datgene wat we zelf goed kunnen en willen. Uh, ja, dat dat uiteindelijk iets, uh, iets gaat opleveren. Aanvallend voetbalspelen, uh, dus vooruit proberen goals te maken. Uh, ja, dat, dat maakt mij wel blij, zeg maar, dat het uiteindelijk uh, iets oplevert. Geleverd heeft. Uh, in je, hebt, je hebt uiteindelijk ook uh, spelers uh, duidelijk in hun uh, kracht gezet. Hè? Zo, wat in, in het begin uh, had je toch het idee van de uh, ABM en Romion, Die zou ik best eens een keer vanuit het midden willen, willen zien en zo. Maar uiteindelijk uh, breng je hem dan niet in zijn kracht. Nou ja, ik, ik, ik sta er nog steeds anders in. Benjamin ook. Hè, die, uh, ja, die is natuurlijk altijd gewend geweest om vanaf de linkerkant te spelen. Nou ja, uh, afgelopen zaterdag maakte hij een typische call, hè, van links naar, naar binnen toe, naar zijn rechterbeen. Prima. Hè, bedoel, uh, maar ja, ga maar eens terugkijken hoeveel kansen die gehad heeft vanuit de as. Ja, want hij heeft natuurlijk de vrijheid om uh, tussen de linies te komen. De vrijheid om in de punt te komen. Uh, zeker met Stef uh, die, die, die vanuit de punt speelt. Uh, Adrian heeft daar gespeeld. Die veel uit de punt komt. Kon, waardoor de ruimte kon voor andere spelers. Uh, ja, daar, daar uh, dan zie je dat Benjamin ook heel veel kan doen vanuit de as. Uh, maar uh, Uiteindelijk uh, is, het, uh, is het allemaal op zijn pootje terechtgekomen. Uh, ja. Ja, ik denk dat, de, de, de, dat je er ook een lekker gevoel bij hebt dat je toch... Uh, spelers heb zien ontwikkelen dit uh, seizoen? Ja, dat sowieso. Uiteindelijk kijk je in eerste instantie naar hoe je elftal zich ontwikkelt. Uh, of het voetbal kunnen spelen en willen spelen. Dat je veel terugziet van datgene wat we met elkaar willen. Ja, want dat is jouw vast. Uh, voor de jongens, voor ons ook. Uh, en daarnaast zie je natuurlijk altijd dat, dat spelers zich ontwikkelen. Als je kijkt hoe Tim hier is binnengekomen, uh, ik bedoel, uh, een mate. Ja, een petje aan voor Heiri. Hè. Die zat echt in een lastig pakket. Uh, ben hier binnengekomen. Uh, nou ja, ik wat toch wat meer van dynamische middenvelders houd. houd zeg maar. Daar ook de keuze op gemaakt heb. Wat eigenlijk ten koste ging van Heiri. Uh, maar uiteindelijk heeft hij, uh, is hij nooit bij laten zitten. Ik zeg maar. uh, bedoel, uh, uh, is hij hard blijven trainen. Uh, wel kritisch en soms ook vervelend voor de trainer, maar hij is wel hard blijven trainen. Uiteindelijk heeft hij zich er gewoon weer in gevochten. En ook dat zijn mooie, mooie ontwikkelingen. Ja. Uh, Stef uh, Nijland natuurlijk uiteindelijk toch ook uh, zijn stekje gevonden. Ja, ja, ja zeker. He, dat was best wel een zoektocht, ook met Stef. Uh, ja, waar rendeert hij nou het best? Ook ten opzichte van andere spelers. Je ziet natuurlijk uh, als hij in zijn kracht komt dat hij zijn meerwaarde heeft. He, dat hij echt he, een verschil kan maken. Uh, maar dat was best wel een zoektocht. Uh, ja. En nu uh, Hercules. Hebben we twee keer uh, lekker van op ons donder gehad. <laughs> maar uh, donderdag niet, hè? Ja, maar geen idee. Uh, kijk, uh, ik heb toevallig gisteren die 90 minuten nog eens even teruggekeken. die we tegen Hercules speelden hier thuis. Uh, ja, en dan, dan ziet het er, uh, de inhoud er toch heel anders uit dan de uitslag doet vermoeden. Dus uh, een ploeg denk waar je tegen kunt voetballen. Uh, veel voetbalvermogen, veel dynamische spelers, veel snelheid. Uh, ja, afwachten, kijken wat ze wat, wat, wat afgelopen maandag met hun heeft gedaan. Ja, bedoel, uh, ja, we zien het wel. Ja. Het was in ieder geval de oefenwedstrijd waarin deze verslaggever zelden zo negatief is geweest. Terwijl ik eigenlijk altijd van het positieve ben. Ja, nou ja. Pff. Als ik me kan herinneren heb je wel gezegd dat we 60% in balbezit waren. En dat was ook zo. Uh, en ja, dat, dat, dat we, als je kijkt naar de 1-0 2-0 die we daar tegen krijgen, Twee terugspeelballen. Uh, de 3-0 was een vrije bal die wordt ingekopt. 4-0 geweldige goal van hun. En de 5-0 ook een goede goal. Maar toen was de wedstrijd natuurlijk al lang gespeeld. Uh, daarentegen hebben we daar heel veel kansen gecreëerd uh, tegen uh, niet verzilverd. Uh, nou, dat, dat geeft denk ik ook een beetje weer uh, in die fase... Uh, het lastig scoren uh, wordt misschien wel uitgedrukt in die wedstrijd. Uh, ja. uh, Stefan uh, zei laatst uh, in het interview dat uh, jullie er gewoon echt zin in hebben in wedstrijden die eraan zitten te komen. En ik denk dat je zeker zin hebt in deze wedstrijd. Ja, nou zeker. Want uh, je zegt: oh, Lange weg, zes wedstrijden weet je, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Uh, ja, ik ben alleen maar blij dat we nog zes wedstrijden mogen spelen, en, uh, waarin we ons kunnen profileren, laten zien tegen goede tegenstanders. Uh, nou, het is weer een beetje groen uh, langs de velden, mooi weer, hè? dus uh, ja, alles aanwezig om, uh, we zitten, zijn in vorm, we spelen goed voetbal. Uh, ja, dus in die zin, uh, laat maar komen, ik, ben, uh, ik kijk ernaar uit. Ja. Gelijk alweer een goede voorbereiding voor het volgende seizoen, want dat, dat zit er al heel dicht op. Ja, ja, thuis klagen ze al. Uh, we gaan een week later Als alles meisje zit, gaan we een week later op vakantie. Dus, uh... ja. Oké, okay, maar ik wens jullie in ieder geval uh, namens DVS-TV ontzettend veel uh, succes in deze na-competitie. Ja. ja, dankjewel. En dat hopen wij natuurlijk ook. En uh, nou, ik hoop dat er, uh, dat er veel belangstelling is. Uh, dus uh, zeker vanuit EMLO: uh, mensen, laat je zien. Uh, we hebben jullie nodig, uh, keihard. Okay. Bedankt voor dit interview. Oké. Okay.